Hoi allemaal, Dag. welkom. We wachten nog een paar minuutjes, uh, dat we wat, dat nog mensen de kans geven om binnen te komen en dan gaan we zo meteen beginnen. Oké, okay, laten, we, laten we starten. Uh, nogmaals, welkom allemaal bij uh, Groene Paper, een, uh, de webinar-educatie als pijler voor inclusiviteit in het digitale sector. Uh, dit is de tweede online editie van Groene Paper. Um, en het is de plek om meer te weten te komen over duurzaamheid in het uh, onderwijs van de toekomst. Um, en we hopen dat dit ook de plek is voor jullie om te laten inspireren en verbinden uh, op het gebied van duurzaamheid met experts, studenten, facilitair managers. ICT-coördinatoren en docenten uit het mbo, hbo en wo. Um, ik zie dat we vandaag uh, 22 mensen hier hebben, dus super fijn dat jullie er zijn. Um, en dat jullie uh, wat tijd spenderen online om, uh, om wat meer te weten te komen over deze onderwerpen. Um, en uh, ja, deze virtuele editie kun je um, naar je eigen keuze deelnemen in verschillende sessies en we hebben er nog een paar vandaag en ook... Uh, Morgen is de, um, de laatste dag op vrijdag 28 mei een keynote. Um, waar we uh, ook de duurzame lect van het jaar gaan, uh, gaan laten zien. In de Rachel Carson afstuurprijs en de Sustainable. Uh, dus nog even kort, wie er nou achter um, de groene peper zitten. Oh, het ziet er een beetje gek uit. Ik weet niet zo goed waarom. Um, dit is het team wat erachter zit en het is een initiatief van uh, een, ja, een samenwerking van verschillende partijen. Het Groene Brein, de RVO, Duurzame MBO, Helicon, SURF, Morgen en Green IT, SDIA. Um, nou, dat is ook waar ik onderdeel van ben. Um, ik uh, werk sinds januari bij Green IT en SDIA, de Sustainable Digital Infrastructure Alliance. en Ik zal vandaag uh, ja, deze discussie um, modereren. Uh, en we zijn super trots uh, op de spreker die, sprekers die vandaag uh, zijn gekomen voor deze sessie. Uh, ik zal hen straks ook even uitgebreid uh, um, introduceren. Uh, nog even twee mededelingen voordat we starten. Uh, het webinar wordt opgenomen, dus mocht je niet in beeld willen, doe dan eventjes je camera uit. Uh, en we hebben um, een chatfunctie natuurlijk en we hebben een geweldige host die ons vandaag gaat helpen. Uh, zijn naam is Robert Hoefnagel. Uh, als je misschien een vraag hebt over iets technisch of het lukt even niet met Webex, uh, stuur hem dan even een privéberichtje. Um, hij zou ook de chat modereren, dus als er vragen zijn, schroom niet om ze te stellen en ja, gebruik het vooral. We zijn heel benieuwd naar wat jullie allemaal te zeggen hebben. Um, dus ja, dat um, even kijken. Na afloop van, van deze sessie, uh, na afloop van het hele groene paper eigenlijk, wordt deze sessie ook nog online een keertje uh, neergezet. Waarschijnlijk in de tweede week van juni. Um, ja, en dat, uh, dat is het eigenlijk, um, dus laten we beginnen. Uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we hebben um, dus als titel vandaag Educatie als pijler voor inclusiviteit in het digitale sector. Um, en het is een sector die enorm aan het groeien is en waar veel potentieel zit op het gebied van verduurzaming. En we hebben in Groene paper eigenlijk al heel veel zes gezien die ook wel met um, digitalisering en IT te maken hebben. En wij willen graag een stap dieper gaan op uh, deze, uh, deze sector en het probleem van diversiteit. Maar vooral ook de oplossingen. Hoe kunnen we dit, uh, hoe kunnen we dit probleem gaan oplossen? En uh, dat willen we dus gaan belichten met twee bijzondere sprekers. Um, als eerste hebben we Geke. Geke, misschien een keer even zwaaien. <laughs> ja. um, Geke is de oprichter van Right Brains. En dat is het online platform, platform dat vrouwen en ...omgeving biedt om inspiratie en kennis en carrièreontwikkeling op te doen in digitale technologie. En ze is sinds 2004 ondernemer en marketeer en heel erg geïnspireerd door snelle veranderingen um, in de digitale technologie. En sinds 2010 ontwikkelt zij initiatieven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de instroom en doorstroom van het aantal vrouwen in de digitale technologie. Dan hebben we ook nog Janita. Ja, um, en zij is de uh, head of data bij Eurofiber groep en dat is een sterk groeiende organisatie waar uh, data van cruciaal belang is en binnen Eurofiber heeft zij een divers team opgezet uh, om data management en gedreven, uh, een gedreven uh, data, data gedreven mindset te uh, verankeren en ze heeft ook interesse in duurzaamheid en de oplossingen die dat kan bieden voor de IT-sector en zij is ambassadeur van right Brains, um, de organisatie van Geke. Um, nou, dat uh, zijn de sprekers vandaag. Um, en, en ja, dus als zij vragen aan hun hebt of uh, iets wil zeggen, schroom niet om dat uh, in de chat te laten weten en zo kun je ook uh, een beetje meedoen met de discussie. Um, dus laten we even kijken wat is de huidige stand van zaken en wat is dat probleem waar we het eigenlijk over hebben. Um, nou, inclusiviteit en diversiteit is een steeds duidelijker probleem waar we met z'n allen aan moeten werken. Um, het is vooral de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen dat verre ver van gelijk is uh, in dit werkveld. En waarom is het eigenlijk een probleem? Dat, komt omdat, uh, ja, dat is een probleem omdat uh, het belangrijk is om iedereen te gaan betrekken bij de digitale innovatie, de wetenschap en het bedrijfsleven. In, in verband met de enorme groei die deze sector doormaakt. Um, en zoals het thema van vandaag zegt, uh, duurzame skills zijn heel belangrijk, digitale skills zijn heel belangrijk, omdat dit een groot onderdeel gaat zijn van onze samenleving. Um, en we worden er gewoon beter van in de toekomst, uh, ook als we diversiteit uh, en diversiteit, is een, hier een heel belangrijk onderwerp. En wanneer er ruimte voor verschil gecreëerd wordt, gaat het verduurzamen op in een organisatie beter. Uh, wat dus een win-win situatie is. Uh, en wat wel belangrijk is om te weten, we gaan in deze sessie het probleem niet oplossen. Want dat is natuurlijk heel erg complex. Maar wat we wel hopen te doen is om samen wat bewustzijn te gaan creëren. Uh, en om mensen te inspireren om hoe we dit probleem kunnen helpen oplossen. Daarom hebben we ook uh, ja, deze inspirerende sprekers vandaag um, die wat meer gaan vertellen. Um, en ik was gewoon benieuwd, wat is volgens jullie het probleem misschien? Uh, wat is de kern van het probleem? Geke misschien wil jij beginnen? Hoe, de kern van het probleem, dat is, dat is heel complex, de kern ja. van het probleem, hè? dat hebben we besproken. Uh, dat zit um, eigenlijk op heel veel gebieden uh, en ik denk uh, een van de, de grootste um, ja, redenen waarom, we, waarom vrouwen in Nederland, vooral in Nederland, uh, zo, uh, ja, zo weinig kiezen voor dit werkveld, uh, zit ook heel diep in onze cultuur. Dus daar begint het eigenlijk al. Um, wij stereotyperen dus veel onderzoek gedaan in Nederland dat meisjes bijvoorbeeld niet goed zijn in techniek. Uh, wij worden opgevoed door onze ouders om een studie te kiezen die je leuk vindt. Hè? In Oost-Europese landen, hè, waar, uh, waar er ook aha, communisme, zeg ik altijd, heeft één ding goed gedaan. En dat is dat mannen en vrouwen, en die gelijkheid die was er. We moesten werken. En je moest kiezen voor een studie waar je geld mee ging verdienen. Nou, in Nederland is dat heel anders. Onze economie is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog booming geweest. Dus dat, hè, onze hele cultuur is er eigenlijk niet op ingericht om vrouwen te laten kiezen voor dit werkveld. En dan, uh, ja, en dan komen we in het onderwijs. Nou, dat sluit natuurlijk totaal niet meer aan bij de markt. Ja, en waar heeft dat dan mee te maken? Um, ja, er wordt gewoon door de overheid veel te weinig, vind ik, geïnvesteerd in... Uh, He, in salarissen bijvoorbeeld, van leraren, van docenten. Als wij, uh, he, er zijn veel te weinig mensen die dit vak uh, be beheren. En dan ga je dus ook met de commerciële markt ga je concurreren. Dus uh, ja, monarkeizen moet echt die salarissen omhoog gaan doen... en die gaan investeren in dat onderwijs. Ja, en dat is lastig als je een bestuurder hebt van ons land... die, die uh, ja, rechten heeft gestudeerd bijvoorbeeld. Dus um, nou, daar hoor je al een hele duidelijke mening van mij. Uh, ik vind dat de overheid, als er wat moet gebeuren, ja, daar, daar, weet je, daar moeten gewoon hele grote interventies gedaan worden. En um, nou ja, dan kom je op bedrijfsleven. Hè? Dus ik heb zeg maar maatschappij, overheid, bedrijfsleven. Ja, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat uh, we heel weinig vrouwelijke rolmodellen hebben. Hè? Dus dan kom je eigenlijk tot, tot de personen zelf. Rolmodellen zijn heel belangrijk uh, om, uh, ja, om stappen te maken in je carrière. Uh, ook binnen het bedrijfsleven, weinig sponsorship. Uh, er wordt weinig geïnvesteerd in de groei van talent. Uh, nog steeds. Uh, iedereen, het uh, bedrijfsleven heeft op uh, topniveau, wordt er heel veel gesproken over vrouwen in de top. Maar er wordt nooit gesproken over vrouwen in de top met digitale kennis. Uh, dus ja, nou ja, ik kan er een uur over doorpraten, maar we moeten verder. Maar dit is wel een heel, heel complex, uh, um, ja. complexe uitdaging, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. ja, en ik zie ook een, een vraag van Arjen Lettinga, uh, dat we... Uh, kijken naar het betrekken van vrouwen in de digitale sector en dat is inderdaad wel de, uh, de kern waar we vandaag op, op focussen. Uh, en natuurlijk is er ook um, een, een hele case voor intersectionaliteit en andere culturen, leeftijden, et cetera. Uh, maar we kijken vandaag vooral naar het betrekken van, van meer vrouwen. En misschien kunnen we op het einde nog kort even een, een discussie uh, ook voeren over andere culturen, dat kan, kan wel interessant zijn. Dus laten we dat, uh, dat misschien nog even doen. Um, maar bedankt voor de vraag, inderdaad. Uh, en um, Janita, heb jij nog iets toe te voegen hier aan? Um, nou ja, zoals Geek al zegt, het is inderdaad een heel complex probleem. Um, als ik kijk naar meer uh, persoonlijk uh, in mijn omgeving en uh, mensen van mijn generatie... Um, ...dan zie ik dat het ook de uh, uh, digitaliteit en uh, digitale sector heeft best wel een, een stoffig en neurderig imago. En uh, dat is niet per se um, open voor heel veel verschillende uh, mensen. Dus als je het hebt over diversiteit in het algemeen, het is een best wel um, homogene groep mensen die daarin werkt. Dat heeft het imago en ik denk dat dat ook uh, onderdeel is van het probleem dat het niet snel aantrekkelijk gevonden wordt voor uh, diversiteit aan mensen. Ja, dus eigenlijk zien we ook dat, dat het uh, onderwijs en het bedrijfsleven best wel met elkaar verwikkeld is in, in dit probleem. En dat die ook eigenlijk de aansluiting daartussen ook wel uh, verbeterd kan worden, bijvoorbeeld. Um, laten we eigenlijk, ik denk dat we het probleem allemaal wel weten en begrijpen dat het, uh, het opgelost moet worden. Dus laten we doorgaan naar de oplossingen. Um, liggen die ook uh, dan. Inderdaad, bij de politiek en in het onderwijs. Uh, hoe, zie, hoe zie je de oplossingen in het onderwijs, geken? Wat kan daar verbeterd worden? Ja, nou ja, ik zei net al, hè, gewoon heel plat, gewoon salaris omhoog. Dat is natuurlijk wel heel erg kort door de bocht. Mm -hmm. <laughs> um, uh, maar um, ja, er, weet je dat? Kijk, er, er gebeuren al heel veel uh, dingen uh, in de markt. Uh, zelf hebben we natuurlijk ook initiatieven waar we ons heel erg dicht op... Uh, nou, Wat Janita net zei, over beeldvorming, inspiratie, het aantrekken en ook een stukje educatie. Maar ja, en zo zijn er heel veel. Maar echt, weet je, echt grote interventies, ja, wat mij betreft, weet je, is educatie echt een, een driver voor verandering. Dus um, ja, ik, ik vind dat in het onderwijs, weet je, waarom hebben we nog steeds? Hè? Ik heb een dochter die zit nu in een vijf VWO, nou, die anders studeren al. Maar waarom moeten wij eh, vanaf eh, de derde, tweede gaan kiezen en in een hokje geduwd worden? Hè? Er zijn nu onderzoeken dat, um, hè, dat, dat meer meisjes kiezen voor NNT, natuur en techniek. Van, dat is de afgelopen tien jaar gestegen hè, van 6% op PBO naar 26%. En op in, in de HAVO nou ja, vergelijkbaar groei in ieder geval. Maar de vraag is, van waarom hebben deze meisjes gekozen voor NNT? En um, dat is niet omdat ze nou, in ieder geval, dan praat ik even over mijn drie dochters en ik heb het ook gezien bij sessies met jonge meiden. Dat is omdat ze geen aardrijkskunde wilden of geen geschiedenis wilden. Dat is een negatieve, ja ik vind dat eigenlijk vanaf, vanaf in ieder geval middelbare school moet, um, moet ontwikkeling coderen, moet gewoon een taal zijn. En, uh, weet je, waarom moeten kinderen per se Duits of ja, Engels, oké, okay, maar hè, maak softwareontwikkeling van een taal. Voor, hè, gewoon verplichte taal. Dus dat is al één ding. Um, maar ik, ja, ik ben er wel heel erg voor. En ja, in het bedrijfsleven, ja, weet je, daar moeten gewoon leiders ko komen die snappen dat, um, hè, dat, het, dat het, het alleen maar zetten van KPI's hè, in de boord... He, dus he, wat ik daarmee bedoel, van 50% vrouwen in de board. Dan gaat het, ze moeten gaan investeren in de aanwas van, van jonge mensen. Uh, en het lef hebben om daar. Um, kijk, we hebben 150.000 banen te veel in Nederland. Dus dat betekent dat je lange termijn moet gaan investeren. En daar zit het uh, grote uitdaging van het bedrijfsleven: om die balans te vinden. Tussen korte termijn succes en doorontwikkelen, maar lange termijn investeren in, in dit onderwerp, ja. Mm -hmm. En um, Janita, hoe heb jij het ervaren? Want jij bent natuurlijk in een ander werkveld of een andere studie gestart en toen geswitcht naar uh, een, uh, een technologiewerkveld. Zou je daar wat iets meer over kunnen vertellen? Ja. ja, ik uh, ben gestart uh, met een uh, studie communicatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. En uh, dat is natuurlijk een redelijke niet-technische opleiding, waarbij ik een klein beetje statistiek heb gehad. En dat is het enige wat relateert aan data, het werkveld waar ik nu in zit. Um, ik heb een paar jaar geleden bewust de keuze gemaakt om mij meer te gaan inlezen in, uh, in data en in uh, technologie. En langzamerhand heb ik mezelf... Uh, nou ja, langzamerhand eigenlijk ging het redelijk snel. Ik heb mezelf heel veel eigen gemaakt in dit, uh, dit vakgebied en um, ik kreeg namelijk uh, steeds meer de aha erlebnis zoals je het kan noemen, van alles is data en alles is technologie. En als we kijken naar waar de bedrijven heen gaan uh, en waar de samenleving heen gaat, dan is dat nu al zo doordrongen door technologie en door data. Dat wordt alleen maar meer en meer. En als... Ik me daar niet op ga voorbereiden en mijn bedrijf, bedrijf waar ik werk, niet ga voorbereiden, dan uh, zijn we echt veel te laat. Dus um, mijn bewustwording van alles is data en alles is technologie, heeft ervoor gezorgd dat ik die, uh, die stap heb gezet. Um, wat niet wil zeggen dat communicatie een slechte achtergrond is, want ook alles is communicatie, dus dat is wel eens mooi meegenomen. Um, en uh, wat ik heb gemerkt is dat het um, niet heel. Uh, grootste is om zo'n overstap te maken. Het is niet per se dat je vier jaar weer een uh, opleiding moet gaan doen en niet kan werken. Het kan naast je werk tegelijkertijd met je werk. Juist omdat het zo doordrongen is, de hele samenleving van technologie en data, is het heel makkelijk om daar uh, het jezelf eigen te maken erin. Dus ik denk dat dat ook een goede boodschap is naar velen om ons heen. Het lijkt misschien verder weg dan dat je denkt. Um, en op het moment dat je daar stappen in zet, dan is het uh, redelijk snel... Uh, ja. ja, wij hebben echt uh, heel veel ook voorbeelden in ons eigen team. Van dames die uh, uh, geschiedenis hebben uh, gestudeerd. En uh, naar de carrièrebeurs gingen. En ik heb ze weten uh, enthousiasmeren. En dat is eigenlijk wat we met heel Nederland moeten doen. En deze dame in software, uh, die heeft zich laten omscholen in softwareontwikkeling. En die is super blij met haar baan. En zo, zo zijn er heel veel voorbeelden. Gisteren nog een dame in de farmacie die zich wil gaan omskolen naar data science. En um, weet je, het is veel meer de beeldvorming die we met de allen schetsen. Dat dit een onmogelijk vakgebied is. Dan het daadwerkelijk is. En dan kom je natuurlijk ook op recrutering van de bedrijven zelf. Um, hè, die recruteren heel erg van ja wat heb je gedaan. In plaats van wat kan je. En als wij in Nederland meer vrouwen willen gaan aantrekken in dit werkveld En daarmee. He, ook dat gat van, uh, he, de, wij noemen dan de, de, he, de talent gap, willen dichten, de digital talent gap willen dichten. Um, ja, dan, dan zullen we ook, um, dan kunnen we niet alleen maar meer kijken naar wat heb je gedaan en wat voor studie heb je gedaan. Nee, waar liggen je interesses? He, hoe gemotiveerd ben jij? En um, ik geloof, weet je wel, er is. Je moet sowieso constant blijven leren. Ik vind het jammer dat, hè, dat ik zelf uiteindelijk, uh, ja, ik kom van een generatie dat mijn vader zei, joh, jij gaat bedrijfskunde doen. Ik was supergoed in wiskunde. En um, ja, dus bij mij is dat, maar die, uh, eigenlijk vanaf nu is het bijna niet meer mogelijk om je te gaan, niet te gaan verdiepen in uh, wat, wat Janita ook zegt. Uh, dit soort technologieën. Je krijgt er wat je ook gaat doen. Zeg ik altijd. Ja, we hebben nu een jonge dame in ons team. Die uh, heeft law Technology. En uh, Ethics. En je ook op dat gebied. Krijgt ermee te maken. In de farmacie. In de healthcare. In de retail. Welk vakgebied ook. Dus laten we het ook gewoon integreren in ons onderwijs. En uh, dat is denk ik. Ja, gewoon constant mijn boodschap. En uiteraard naar de vrouwen zelf. Wat Janita net zei, weet je, als je, er, als je er interesse voor hebt, ga het gewoon doen. Ja. Ja, ja. ja. en, en, ja, en aan, wat... aan ons allen natuurlijk om, om dat, die boodschap ook naar, naar buiten te brengen. Ik zeg niet dat iedereen dit moet gaan doen, maar het imago wat Janita zei, is nu wel heel negatief, zeg maar. Nog steeds, helaas. Ja. Ja, ja. dus wat, wat kunnen we gaan doen, uh, bijvoorbeeld... Um, in het hoger onderwijs of in het onderwijs, um, dus de mbo, hbo, WO om um, studenten meer te gaan inspireren om deze stappen te nemen? Wat zijn manieren, wat zijn dingen die zij zelf kunnen doen en wat zijn dingen die docenten kunnen doen? Uh, ja, Janita. <laughs> Sorry, ik moet even naam erbij noemen natuurlijk. <laughs> um, nou, ik, ik denk als ik kijk naar uh, wat studenten zelf kunnen doen, is um, dat uh, je wil weten als je iets studeert, uh, waar je uiteindelijk terecht te komen, wat je studeert, waar je het voor doet. En um, wat ik zelf heb gemerkt is, uh, destijds vond ik het gat tussen uh, een studie uh, en uiteindelijk uh, het bedrijfsleven vond ik erg groot. Um, en ik denk dat als je je als student al eerder gaat... Uh, ...verdiepen in, uh, in het bedrijfsleven of, of in, bij overheden, in ieder geval uh, op je baan in de toekomst. Dat je dan al meer uh, bewust wordt van, uh, van de kennis en kunnen die je nodig hebt. En daar wellicht ook wat meer je vak op kan gaan uitkiezen. Um, plus, hoe kan je weten wat je interessant vindt als je het eigenlijk nog niet hebt meegemaakt? Dus, dus het nut van stages, van meeloopdagen, um, dat, dat is heel groot. En ik denk dat uh, als student, dat je daar uh, prima kan aankloppen bij vrienden en familie om je heen. En er zijn ook instanties voor, um, zodat je uh, daar wat meer kennis van hebt. En dus wat meer gegrondere keuze kan maken voor, uh, voor je studie in je vakken. Ja, ja ik denk ook, ik, ik, kijk, ik weet het niet, maar ik denk dat docenten ook, uh, hè, ook uh, zeg maar... Het, het beeld moeten hebben van wat is er allemaal in de markt. Want er, er zijn namelijk heel, heel veel initiatieven waar, uh, waar je de, ook de, de jonge vrouw attent op kan maken. Kijk, zelf, zelf hebben wij een, een match en mentor hè, uh, platform, en uh, zijn we aan het groeien. Waarbij je eigenlijk uh, ook in je derde, vierde jaar, dan komen er steeds meer uh, studenten, zie ik ook zich aanmelden. Um, he, daar zit een dijk van kennis en ervaring. Inmiddels bijna 500 vrouwen die allemaal in het werkveld werken. Uh, meer dan 120, 105 hebben zich inmiddels aangemeld als mentor. Ik dacht, dat zijn van de initiatieven waar je laagdrempelig vrouwen mee... Um, en dan noem ik even specifiek he, ons initiatief, maar zo zijn er meer. En ik denk dat docenten zich misschien ook meer bewust moeten zijn... Uh, ...waar ze uh, die inspiratie voor hun leerlingen misschien vandaan kunnen laten halen. Um, hè, om ze daar ook zeg maar, van dat soort communities... ...zodat ze zich ook al eigenlijk vrij vroeg kunnen gaan oriënteren. Uh, uh, nou, wij, wij organiseren elke maand een, een tech talk bijvoorbeeld... Of om de maand en om de maand een mentor meetup waarbij we ook allemaal tips geven. Maar ook om de twee, om de twee maanden uh, een sessie doen over cybersecurity, over nou ja, technische relevante onderwerpen van nu. Nou, wij zijn niet de enige die dat doen. Wij richten ons dan wel natuurlijk heel specifiek hè, op de instroom en doorstroom van vrouwen. Uh, maar zo zijn er misschien wel meer initiatieven. Belangrijk denk ik dat dat er een beeld is, ook bij docenten, van wat, die, wat er allemaal is waar ze ook... Een, de studenten, zeg maar, ook, ook degenen die niet, zeg maar, hè, technische studie hebben gedaan... dat ze die daar, um, ja, naartoe kunnen verwijzen, zeg maar. Ja, ja ik ben, ja, ik ben ja. zelf... Ik wil nog iets... Want ik ben... Uh, wij hebben een samenwerking bijvoorbeeld met Integrante Studentenorganisatie... en volgende week hebben zij ook een... Uh, een een uh, initiatief dat heet dan techniek op hakken. En ik zeg, joh, volgend jaar moeten jullie echt, echt die naam gaan veranderen. <laughs> want ja, weet je, want het, als je het al hebt over techniek op hakken, dan weet je eigenlijk al van tevoren dat je alleen maar vrouwen gaat aantrekken die een technische studie hebben gedaan. En ik probeer juist constant eigenlijk te prediken van, joh, eh, als je nu kijkt in de markt naar alle vrouwen die daar, die daar werken, een, een heel groot deel heeft geen technische studie. En iemand stelde net een vraag van NNT als je arts wilt worden. Ja, weet je, tuurlijk. Je ziet het natuurlijk heel belangrijk. Maar wat je ook ziet van de meiden die NNT hebben gekozen. Dat maar één van de vijf kiest voor een meer technische um, vervolgstudie. En um, dus uh, ja, dus dat is allemaal wel, weet je wel, uh, waar, je, waar je rekening nog steeds mee moet houden. Dus een heel veel beeldvorming. En ik denk dat we daar met z'n allen een hele belangrijke rol kunnen spelen. Eigenlijk iedereen. Uh, hè, als je op een feestje zit, als iemand zegt, oh mijn kind gaat wiskunde studeren. Ik heb het zelf meegemaakt. Oh, oh, echt, wat hè, een meisje. Ja, oh, wat moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. Weet je wel? Also, het zit heel erg in heel dicht bij ons. Dat het onmogelijke binnen dit werkveld voor, voor meiden, voor vrouwen. En dat moet eruit geslagen worden, ik weet niet hoe, dat is echt belangrijk. Ja, ja. Um, ja want uh, Janita, jij hebt uh, een mentor gehad die jou verder heeft geholpen om, uh, om die transitie een beetje te maken, hoe, hoe heb je dat ervaren en uh, ja, zou je dat aanraden aan andere mensen om, om zoiets te doen? Yeah. Ja, inderdaad. Ik um, uh, was binnen mijn, uh, mijn carrière bezig om, uh, uh, nou ja, met persoonlijke ontwikkeling. En ik denk dat uh, dat eigenlijk niet uitmaakt waar je in je carrière staat. Uh, dat je sowieso goed is om na te denken over je persoonlijke ontwikkeling. Um, en ik merkte dat ik bij de normale um, kansen binnen ons bedrijf daar niet verder in kwam. Hè? We hebben natuurlijk een, uh, personeelszaken en managers en allemaal um, opleidingen. Maar... Het bracht me niet wat ik nodig had. Uh, maar eigenlijk wist ik niet wat ik wel nodig had. En um, uiteindelijk was ik via Geke um, in contact gekomen met een mentor. En het uh, doel van een mentor is om onafhankelijk, dus buiten jouw bedrijf. En eigenlijk iemand die je misschien nog helemaal niet zo goed kent. Om dus onafhankelijk jouw advies te geven in wat je maar nodig hebt. En zelfs als je niet zo goed weet waar je advies in nodig hebt. Uh, is zo Iemand heeft door die senioriteit heel veel... Um, kennis uh, over, over waar je uh, verder in kan ontwikkelen, wat je kan doen, wat je moet doen um, en dat heeft mij geholpen om uh, meer te vormen wie ik ben binnen mijn baan, um, maar ook gewoon persoonlijk natuurlijk. Um, dus ja, dat, dat is aan te raden ook omdat het uh, redelijk makkelijk is om een mentor te nemen. Het is, het is, uh, in deze, uh, deze zin, via right Brains is het uh, gratis, het is uh, toegankelijk, het is uh, leuk ook om uh, met uh, iemand te praten over iets wat speciaal voor jou is en voor jouw toepassing. Um, ja, en het heeft mij echt concrete uh, resultaten gebracht. Dus uh, ik zou ook zeggen, zelfs als je studeert, um, kan je prima een mentor nemen, want dat is iemand die jou uh, gewoon verder kan helpen met waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Ja, dat ja. is heel leuk om te horen. En ik, uh, ja, ik denk dat het misschien voor sommige mensen ook moeilijk is om de eerste stap te zetten. En het is wel uh, ook heel inspirerend om van jou te horen dat jij gewoon bent gaan zoeken en gaan vragen. En dat is ook wel een, iets wat we denk ik kunnen meegeven aan, aan anderen om dat, om dat gewoon te doen. Dat mensen open zijn om te helpen. Um, en ja, ik zie hier weer een vraag uh, van, van Arjen. In hoeverre worden de jonge dames die enthousiast zijn over werk in de digitale sector ingezet om hun ervaringen te delen onder studenten? Um, misschien wil jij die nemen, Grilke? Ja, ik, ik denk eigenlijk... Um, uh, weet je, er, er is in Nederland al tien jaar een initiatief van VHTO. Die, uh, daar zijn heel veel vrouwen ook uh, vanuit um, het uh, bedrijfsleven... Uh, die op, um, op, laag, nee, op middelbare scholen... Op, op middelbare scholen uh, ja, regelmatig uh, betrokken worden om hun verhalen te delen. Wij, wij doen dat natuurlijk zelf ook. Hè? Wij, wij, hebben, wij doen dat dan in woord in, in uh, en dan één keer in de maand, zeg maar, dan live. Um, maar zo, zo zijn er heel veel. Ik, ik denk eigenlijk dat, dat, wij, dat, wij, uh, dat ja, wij vrouwen echt wel, wel heel veel doen. Uh, en ook heel veel bereidheid is om... Uh, om dit te veranderen en te helpen. Maar wat ik net al zei. Ik, weet je, als je echt een snelle verandering. En iemand zei hier van ja als alles data wordt. Hè, dan moeten we dan niet dat hele curriculum op de schop. Ja nou misschien niet het hele curriculum. Maar ja ik, ik denk wel dat, dat het curriculum totaal niet meer aansluit bij de markt. Uh, dus ik... Um, en dat zijn natuurlijk dus, ik, ja, daar, dus daar ben ik echt wel een enorme voorstander van. Hè? Dat, je ziet toch uh, dat al nou, vrij jong uh, iedereen wordt in hokjes geduwd. En uh, ik, ik, ik denk dat dat niet meer uh, aansluit bij, dat je nou, dat sowieso mensen in hokjes sturen niet. Maar dat uh, in, het, in het grotere geheel. dat sluit niet aan bij de markt. Um, dus uh, ja, ik, degene die die opmerking maakt, uh, ik, ik ben daar wel, ik ben voor. Maar ja, dan moet mevrouw Mona Keijzer wel wat gaan doen. Hm. Maar, ik uh, denk ook dat, dat, dat inderdaad, um, als je data en data analyse meer integreert in de vakken, dus niet per se als apart vak geeft, maar gewoon ook echt integreert in uh, hoe er omgegaan wordt met de uh, lesstof, um, dat het dan ook... ...veel natuurlijker gaat, want je hebt als, als leerling al wel veel meer mee te maken gehad. En dan is het niet een vak apart, maar onderdeel van uh, eigenlijk hoe het ook in de samenleving is. Al onderdeel van, van alles. Ja, ik, ik weet niet of dat zo is, want ik heb nooit geneeskunde. Maar zo kan je eigenlijk bij elk, elke studie wel bedenken hoe die zich ontwikkelt op het gebied van digitalisering en technologie. Dus in, in, hè, als, je, als je bijvoorbeeld rechten studeert, dan moet zeg maar, hè, zeg maar alle IT-ontwikkelingen en digitalisering moet in dat, in, in dat moet gewoon een onderwerp zijn waar je over leert. Uh, als je healthcare, als je arts, dan moet het onder andere gaan ook over data science natuurlijk. En ook over ethiek, want er worden heel veel data science en algoritmes ontwikkeld. He, door, door witte mannen, waarbij he, er zijn zelfs uh, ja, hele dramatische, met dramatische gevoel van, dat het algoritme alleen maar wordt gemaakt door mannen. Um, en in, in de geneeskunde wellicht ook leren over robotisering, want die hele, hele branche, als je gaat om arts of als je uh, um, een chirurg, ja weet je, er zijn zoveel ontwikkelingen uh, en ja ik vind dat Afhankelijk van hè, de, de, de, de, de studie die je kiest, moet het onderwerp absoluut geïntegreerd zijn in het curriculum. Ja. Maar dan heb je natuurlijk wel weer de mensen nodig hè, die dat kunnen geven. En, dat is, ja, en dan kom je op mijn eerste punt van die salarissen. <laughs> ja. Ja. ja, zo blijft het eigenlijk een, een cirkel van problemen die ja. elkaar ook beïnvloeden. Um, ja. Waardoor, ja, het is extra belangrijk dat we dit, dit gesprek blijven open natuurlijk. Um, en ik uh, zie hier een vraag van, van Robert over de initiatieven van de Techniekpact uh, en het leven lang ontwikkelen van de SER. Um, ja. Gebruiken jullie dat binnen Brains? Nou, mijn, mijn ervaringen met, uh, met de overheid is dat het gewoon allemaal uh, veel te lang duurt. Alles duurt veel te lang. Weet je waar we het vandaag over hebben? Ik ben in 2002 gaan ondernemen. Ik heb eerst tien jaar een consultingbedrijf gehad, of bij het grootste bedrijf, het bij Business en IT. Um, toen speelde dit al. Uh, in 1990 had je het pion voor de wat uh, gematurede heren en dames hier, zoals ik. En jullie kennen dat misschien nog wel, pion. Um, weet je, dat was ook al in die tijd, was dat om uh, mensen om te scholen in de IT. Het was een ander soort idee, maar het was IT. Ook daar werden toen al, hè, werd er al uh, hadden we eigenlijk al wat tekort aan IT'ers. Dus het onderwerp is absoluut niet nieuw. Alleen um, de overheid gaat praten, onderzoek doen. Die duurt een paar jaar. Vervolgens komen er plannen. Die duren een paar jaar. Tegen de tijd dat dat klaar is, is de markt alweer veranderd. Dus er moet veel sneller moet er, um, actie genomen worden. En, um, ja, en ik denk dat dat toch moet komen vanuit het bedrijfsleven. Oké. Okay. En um, dan weer de politieke kant. Uh, misschien, Janita, wil jij deze vraag beantwoorden? Of er, wat vind jij van een uh, minister voor digitalisering? Denk je dat dat kan? Bijdragen ook aan het helpen van het oplossen van dit probleem? Ja, nou ja, eigenlijk zouden alle ministers meer digitale kennis moeten krijgen en meer moeten snappen wat het gebruik van data en techniek is. Um, uh, Speciaal minister voor, uh, ik vind het wel een goed idee, um, er zullen vast ook wel haken, haken en ogen aan zitten. Alleen, uh, je geeft het dan wel meer zichtbaarheid en uh, dat is sowieso belangrijk. En uh, initiatieven die daaruit kunnen voortkomen, hebben natuurlijk ook weer invloed op andere ministeries. Als je meer uh, digitalisering binnen het onderwijs wil, dan zit je met de OCMW erbij. Dus um, ja, speciaal minister, dan moet zo'n persoon wel uh, uh, daadkracht hebben en ook echt zaken kunnen uitvoeren. En snel, zoals Reken zegt. Um, maar dan is het zeker een mogelijkheid. Ja. ja, en ook dan vooral een minister die daar kennis van heeft, hè? Ja, ja. dat lijkt me wel ja. voor <laughs> Ja. ja. Maar eigenlijk zou je het liever wat, wat breder zien, uh, door, door het, hele, het hele systeem eigenlijk, uh, dat, dat er meer wordt nagedacht over digitalisering. Ja, ja weet je, er, ja. Worden, er worden beleidsplannen gemaakt door mensen die, die niet met hun voeten in de modder hebben gestaan uh, als het gaat om dit, hè, zoals Janita uh, nu al van jonge leeftijd uh, uh, hiermee te maken heeft. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Ja, dat vind ik. Uh, je, je, kan, je kan geen verstand, en dat geldt ook voor het bedrijfsleven, als jij apps moet ontwikkelen uh, of uh, grote, hele grote uh, systemen moet implementeren, dan moet je als, als directeur daarvan weten welke richten, uh, uh, uh, welke, welke besluiten je neemt en, en uh, je moet goede keuzes kunnen maken. En dat, het kan niet meer dat je dan helemaal geen verstand hebt van, van, van dit werkveld. Dat, dat kan gewoon niet meer. Ja. Ja. Um, ik zie hele, uh, heel veel links voorbij komen naar extra informatie. Dus super bedankt daarvoor. Um, ja. Is iemand misschien uh, die dat zelf nog even wat meer wil toelichten daarover? Um, over die link, links die ze gedeeld hebben, informatie. Misschien dan even, ja, hand opstikken. Robert, zou je even de andere... Robert, willen we mute? <laughs> ja. Het Oké. Okay, um, ik, ben, ik ben onder andere ook een deelgenoot van, de, van de iets dat heet het Versnellingsplan Onderwijs Innovatie met ICT. Dat bestaat nu al een paar jaar. De vereniging Samenwerken, Nederlandse Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF. Uh, zijn daar met acht groepen bezig, bijna iedereen doet mee en ze zijn heel fanatiek aan het bijscholen van docenten, aan uh, nieuwe initiatieven ontwikkelen op het gebied van flexibilisering van onderwijs. Ook, ook op het gebied bijvoorbeeld van de, nou, bijvoorbeeld dat data-driven waar ik het net over had, dat, dat, dat zit bij ons gewoon dom in de, in de, in de deeltijdcurricula, maar ook bij Human Resource Management en, en dat soort partijen, dus dat zit er gewoon in. Want je bent, je bent gewoon niet actueel meer als opleiding als je dat gewoon niet integreert. Dus, de, de, dus ik denk dat er wel degelijk iets gaat komen waardoor, bijvoorbeeld bij de HRM opleiding, ja, da, da, daar zitten toch gemiddeld genomen oh, wat meer vrouwen dan mannen nog. En bij de BIM opleiding is het nog een keer. Maar die krijgen dus wel allemaal data analyse nu. Die zijn ook gewoon hardcore aan de gang. En omdat je ja, dat toch moet en omdat je daar toch producten voor oplevert, krijg je er ook een lol in. Omdat je ook oh, is eigenlijk best leuk. Dat dus ja. kan wel, maar ja, je hebt wel tijd van leven nodig. We zijn daar uh, twee jaar geleden mee begonnen, dus moet nog groeien. Ik denk ook dat het erg goed is, omdat als er vanuit een HR afdeling meer kennis is van data en van technologie, dan um, is het ook meer bewustwording van misschien moeten hier onze mensen verder in scholen, misschien ja. moeten we het bedrijf er verder in voorbereiden, dus... Niet alleen maar dat de studenten zelf de kennis van hebben, maar ook dat zij later in het bedrijfsleven, als afgevaardigde van HR, daar al meer van weten. Ik denk dat het heel waardevol. is. En ik, denk dat ja, ik dat goed. Heel... en ik weet dat, er, dat er, er zijn, uiteraard, Robert, hele goede initiatieven. Um, maar het gaat gewoon heel langzaam. Ja, dat is het. Eens. Ja. Nee, ik, ik zie dat ook. Ja. Um, maar goed, weet je, ik ben wel. Nou, ik zou niet doen al tien jaar wat ik doe. Uh, ik denk als we met z'n allen, weet je wel, gewoon hier de, de, top, uh, hè, de hoe zeg je dat? Schouders onderzetten. Op of, of wat voor gebied dan ook. Um, ja, dan weet je, dan, dan gaat er echt die verandering wel komen. Um, maar hè, de, de vrouwen, ja, vrouwen zelf moeten natuurlijk, uh, um, die in het werkveld werken, ja, die, uh, ja, die moeten natuurlijk wel. ...ook wat gaan doen om, om de jonge vrouw weer uh, te, te motiveren en stimuleren. Want we weten ook dat vrouwen die gekozen hebben om te werken in dit werkveld van digitalisering en technologie... ...dat na één jaar weer meer, dat 50% meer vrouwen uitskroomt dan mannen. En dat gebeurt op, op mid-career gebeurt dat weer. Dus daarom is die mentoring, hè, waar Janita het net over had. En ja, ik geloof ik daar gewoon heel erg in en ik ben ook blij met... Uh, nou ja, dat Janita in dit geval meer meerdere op ons platform ook ja, die mentoren vinden. Uh, wat wel zo is, is dat we de jonge, jonge vrouwen echt, echt enorm moeten aansporen. Om uh, ja, ook om gewoon naar een mentor hè, toe te stappen. Uh, dus er zit natuurlijk bij, bij de vrouwen zelf ook wel een... een Vaak een drempel of onzekerheid. En uh, dus die hebben we ook nog te overwinnen. Dus we hebben heel wat te overwinnen, zeg maar. Maar als we, als we daar met z'n allen gewoon heel positief over blijven en we zien die stappen. Nou ja, wat jij net zei, Robert. Hè, goed dat dit gebeurt in het onderwijs. Um, ik denk dat dit nog niet overal zo is. Um, maar er gebeurt al wel heel veel. Ja. Ja, ja wel goed, interessante een interessante vraag hier. van. Uh... Oh, Sorry. Een interessante vraag hier, even kort tussendoor van, van Arjen. Of de mentoren overwegend mannen of vrouwen zijn? Is het allemaal, allemaal vrouwen. Hm. Ja. Want zijn er, is, dat, uh, is dat omdat alleen vrouwen gevraagd worden? Is dat puur omdat nee. zij zich aanmelden? Ja, of ja hoe, uh, ik, ik, ik heb ook... Wij hebben zeker ook uh, een aantal mannen op ons platform. Maar ik zeg dan, nou, ik krijg natuurlijk wel eens... Ik zeg nou, je mag meedoen. Maar dan moet je wel tien vrouwen meenemen. <laughs> dus uh, nee, het is echt, uh, echt bedoeld. Uh, kijk, uh, hè, de Liki Pipeline waar ik het net over had. Dat we elke keer hebben, hebben weten dat nou, zodra er heel veel vrouwen, uh, genoeg vrouwen zijn uh, in, in dit werkveld. In, dan uh, hebben we dit niet meer nodig. Uh, maar voorlopig zijn er nog heel veel vrouwen die... Soms maar helemaal alleen of met z'n tweeën zijn binnen grote afdeling mannen. En dan is het gewoon heel fijn om een, van een ander bedrijf een, een vrouw of een vrouw een gelijkgestemde uh, en een mentor te vinden uh, van iemand die al verder is in zijn carrière. Um, wat trouwens ook zo is, is dat de vrouwen die al op zeg maar, CIO, IT-directeur en een mentor hebben die vertellen ook dat zij er weer heel veel van leren, dus het is ook een beetje beide kanten op. Ja, dit is echt hartstikke leuk. We hebben bijna 500, bijna alleen maar vrouwen nu. En 30% daarvan zijn starters, dus studenten 0 tot 2 jaar en jong professionals. Dus wat ik hoop, dat we een beetje zo'n verdeling kunnen houden van starter, mid-career, seniors. En dat, gaat, uh, ja, dat groeit hartstikke hard en dat uh, is heel leuk, ja. Mm -hmm. Oké, okay. um, ja Arjen had nog een, nog een vervolgopmerking, de allerlaatste en dan ga ik hem afsluiten. Um, over, over deze voorwaarden van 10 vrouwen meenemen, wat bedoel je daar precies mee? <lacht> <lacht> Misschien dat het nog even iets meer toegelicht kan worden? Nou, <lacht> ik zeg altijd. Als we het thema. Hè, we praten veel te veel over diversiteit. Over, we willen allemaal dat diversiteitsthema tackelen. Want we weten uit onderzoek dat diversiteit leidt tot um, meer innovatie en meer succesvolle bedrijven. Maar in dit geval hebben we gewoon een overschot aan banen. Dus wat we in eerste instantie moeten doen. is vrouwen aantrekken en behouden. En daar kwamen we, dat was eigenlijk de start van uh, deze sessie. Um, en wat ik. Dus mijn initiatief uh, richt zich op het aantrekken en behouden van vrouwen en dat doen we voornamelijk met vrouwen. Maar tegelijkertijd hebben we de mannen, want we hebben nog steeds 90% IT-directeuren die zijn, dat zijn mannen. De mannen hebben natuurlijk hartstikke hard nodig, maar zij hebben een andere rol. Dus de rol die zij hebben is om juist die vrouwen te stimuleren. Dus dat, dat bedoelde ik daarmee. Weet je wel, dat ze, daar niet, ze komen daar niet voor zichzelf. Ze komen daar om meer vrouwen te stimuleren, aan te trekken en te behouden. Dus daarom, uh, dat bedoelde ik daarmee. Ja. Oké, okay. ja, bedankt. Um, even kijken hoor. Nou, dan gaan we. We zijn al aan het einde van de sessie gekomen. En ik denk dat ik dan uh, even wat. Uh, afsluitende dingen gaan zeggen. Um, iedereen heel erg bedankt voor alle vragen en speciaal ook Benita en Geke bedankt voor, um, voor jullie toelichting, uh, mening, oplossingen, ideeën uh, en ook inspiratie. Um, dus eigenlijk de, de belangrijkste punten van vandaag zijn dat we ons moeten gaan richten op, op educatie. Hoe kunnen we de educatie zo veranderen dat we uh, wat meer gaan focussen op, uh, op vrouwen inspireren ook hiervoor en in het algemeen hoe, um, hoe zorgen we dat dit in het hele curriculum te zien wordt? Dat we uh, meer met data en technologie moeten gaan werken. Uh, het gesprek openen was een heel belangrijke. Um, techniek is voor iedereen. Um, iedereen kan, kan dit als ze dat willen. Um, durf te vragen, durf om hulp te vragen. En uh, eigenlijk het belangrijkste: we doen het samen met z'n allen uh, om te zorgen dat we dit, uh, dit probleem gaan oplossen. Volgens mij heb ik het zo een beetje ja, goed, hoor. Um, ik zie het heel leuk. Hier zie ik al iemand die zich als mentor heeft aangemeld. Dus uh, hartstikke leuk. Ja. <laughs> leuk. Ja. Uh, nou, bedankt iedereen um, voor deze sessie. En uh, ik hoop dat, uh, dat we jullie volgend jaar weer zien bij Groene Peper. Dat ook weer eind mei. Uh, nou ja, fijne, fijne dag nog dan. <laughs> ik wens ik aan iedereen. Heel erg bedankt voor de vragen. Ja, dus, leuk uh, dat jullie er waren allemaal. Dank jullie wel. Oké. Okay.